Janke Faber van Kasteelpark Borren, uh, u organiseert hier vandaag samen met het De Kaper College een uh, onder andere een Halloween activiteit. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja. Ieder jaar aan het einde van het zomerseizoen hebben we een Halloween activiteit hier in het Kasteelpark. Dan komt sowieso het theaternetwerk uh, komt hier spelen. Maar Dit jaar zijn ze grummels, dat zijn wezens die onder de grond leven en vandaag een keertje boven de grond komen. En zich verwonderen over van alles wat hier te zien is uh, in hun eigen taaltje. En uh, die spreken de bezoekers ook aan en de bezoekers kunnen daar ook uh, mee meespelen. Heel veel kinderen komen dus ook verkleed als uh, tovenaar, als uh, heks uh, naar het kasteelpark. Dus dat is sfeerverhogend. En de leerlingen uh, van het Dakapo-college van de locaties Borren en uh, PKS, president Kennedy Single in Sittad, die organiseren ieder jaar uh, voor het uh, vak technologie. Een uh, activiteit voor de bezoekers van het kasteelpark. En dit jaar hebben we voor het thema Halloween gekozen. En dat is dus uh, samengepakt in één evenement als ik het goed begrijp. En dat is samengevat in één evenement. En daarnaast komen ook onze buren van IVN komen nog langs om de bezoekers van alles over vleermuizen te vertellen. Nou, hartstikke leuk. Uh, wat doen uh, de scholieren van Dakapo hier zoal? Ze hebben heel veel verschillende spellen bedacht die met Halloween te maken hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een voelbak gemaakt waar je uh, allemaal enge dingen kan voelen als hersenen en uh, slijm en uh, oogballen. Ze hebben uh, een sjoelbak gemaakt waarbij de stenen uh, versierd zijn met uh, pompoenen. Je kan uh, buttons maken, lampionnen maken, mandarijntjes versieren, uh, ballonnen lek prikken waar stoepjes in zitten. Uh, spijkerpoepen, alles uh, is omgetoverd tot uh, Halloween thema. Timo Roland, uh, je bent van het de Capo College en uh, je bent een van de, de organisatoren van een activiteit hier. Uh, wat organiseer je precies? Dat klopt. Wij hebben samen met school hebben wij een voetbak gebouwd. En dat is in het kader van een, uh, een spooktocht, eigenlijk in kasteelpark Borren. En ja, om de, voor kleinere kinderen een leuke middag te organiseren, dat is eigenlijk wat de bedoeling was. Wat uh, kan er precies in die? Ja, wat is het eigenlijk voor soort bak? Nou, uh, er zitten verschillende soorten etenswaren in. En die voelbak, uh, wat zit daar dan allemaal in? Nou, in het eerste vakje daar zit een banaan in geprakt. En in het tweede vakje zit rauw gehakt. En ja, in de andere vakje zitten eigenlijk soortgelijke etenswaren die niet lekker zijn om aan te voelen. Hoe is de opkomst? Ontzettend goed. We kunnen er bijna niet aan. De, ze hadden dus een bepaald aantal, ik meen een honderd... Uh, briefjes geprint dat de kinderen kunnen stickers verzamelen laten ze die spelletjes doen maar ik heb er nog 80 bij moeten printen zoveel uh, kinderen die sowieso mee willen doen dus uh, ik schat tot dat we zo'n uh, zo 600-700 bezoekers binnen hebben vandaag Hoeveel mensen op jullie uh, activiteit afgekomen? Uh, onverwacht zijn er heel veel mensen op ons afgekomen ja uh, wij stonden hier en we begonnen eigenlijk heel rustig en uh, toen ik even niet meer toen stond er ineens een rij tot onderaan de uh, trap. En uh, je loopt daarnaast ook nog in een pak rond. Uh, wat moet je precies voorstellen? Nou, ik moet uh, de mascotte van uh, Park Born voorstellen. En dat is eigenlijk de bedoeling om uh, kinderen te laten, ja, niet te laten schrikken, maar uh, op de foto te gaan. Dat is klaar, ja? Deze, nee nog leuk de... nee, met het nee, zitten. Ik heb oh, het U bent een van de bezoekers hier vandaag en wat vindt u ervan? Het is heel gezellig, het is leuk opgezet, veel activiteiten voor de kleintjes, hartstikke leuk. En uh, u gaf aan dat u uh, uh, hoe heet het, een uh, ja heeft, dus dat is natuurlijk uh, voor u dubbel uh, zoveel pret vandaag dan. Ja, absoluut, absoluut. Kinderen hebben heel veel te doen. Dus... En waar ja. heeft u uh, gelezen dat uh, vandaag hier een uh, Halloween-activiteit is? Via Facebook. Uh, het Kasteelpark heeft een eigen site en uh, daar zetten ze alle nieuwtjes altijd op. Nou. Dus uh, dat hadden we gezien. Hartstikke bedankt. Ja, nou, Graag gedaan. Ja, wat moet je erop? Wil je vlinder erop of een beertje? Een <coughs> ja. vlinder. We witte, hebben witte groene. Um, wat ben je mooi verkleed vandaag. Ja, ik vind het leuk hier om leuk dus dingen te doen met mijn vrienden. En uh, hoe ben je verkleed vandaag? Een ax. En welke ex ben jij? Een toen met de persoon die je doen met mijn vader. En uh, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik heb kickjes gemaakt en dit zelf ook gemaakt. En dat vind ik leuk. Zo vind ik echt leuk. Want uh, u bent hier vandaag ook lekker op bezoek. En wat vindt u ervan? Ja, ik vind het geweldig, echt waar. Ook heel erg leuk voor de kinderen. Leuk georganiseerd. Dieren, ja. Alles goed verzorgd. Ja, het is uh, de moeite waard om nog een keer te komen. Bent u hier wel eens vaker geweest? Ja, ja. ja al, heel, al heel vaak. Ja. Ja, en heeft u ook uh, eerder al een keer hier het uh, Halloween-feest meegemaakt? Nee, dat is de eerste keer. Zeker voor je herhaling vatbaar? Voor herhaling vatbaar, ja. En ook dat die. die... Mensen wat uh, verkleed zijn als uh, bosveeën, dat vind ik heel leuk. Ja, dat ze dat doen. Jawel. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Moes, wat ben